Het was heerlijk druk in het leven van de familie Koster. Rubik ging lekker naar school. Suzanne nam de huishoudelijke taken op zich. En Thomas werkte ook even voor wat extra zakcentjes. Als Ruben thuis was van school, zijn huiswerk had gedaan, gingen Ruben en Suzanne samen zitten spelen, eens in de drie dagen, in de muziekhoek. Ze speelden dan samen een uur een instrument en Suzanne deed meestal de gitaar en Ruben meester de viool.